Hi. Het is nog steeds zondag, alleen al een paar uurtjes later. Ik, uh, vandaag wedstrijd. Ik heb er zin in. Ik word ook een beetje zenuwachtig. Ik ga vandaag een KNS-proefje rijden. proef 1 en 2. Mijn doelen zijn: uh, de proef rondkomen, er niet afvallen en heel veel plezier hebben. Heb jij er nog toevoegingen aan Rebecca Vlogsail? Uh, nou, het ging de vorige keer zo goed dat ik zou zeggen: rij op de letter vandaag. Nou, na een uh, kort nachtje. Doen we dan nu alweer de bb. Het is eerst wat anders dan een picknicktafel. Nou, het is dus heel erg zenuwachtig, maar goed, we gaan het zien. Zo, even ontstressen. Even lekker uitgalopperen. Het is ook wel lekker na gisteren na de cross-training. Even alles eruit. Kind is uitgegalopperd. is daar. Even alle stress eruit. En ook wel even lekker, want ze gisteren natuurlijk die uh, cross-training-oefenwedstrijd iets achter gedaan heeft. Dus dan kan het vuil even uitspieren. Nu, therapiedeken op en ja, misschien nog even in de molen of straks nog even in de molen. Ik ga Vroontje en Henja even in de molen zetten. Gaan we opruimen. Ik denk dat we dan even naar huis gaan een tijdje. Altijd lekker. Dan kijken we vanmiddag weer verder, want als het goed is komt Daniëlle, naar En gaat ze op Verona buitenom een poging doen stappen. Als ze dat kan, dan mag ze een keer rijden. Maar laten we eerst maar zien of dat kan. Zo. So. Ik ga paard even in de molen zetten. Eerst hoefjes krabben. Nou, paard is nog fit en vrolijk. Die wil er helemaal uit. Dus daar ben ik blij mee. En ze loopt wel niet zo fit en vrolijk. Maar ze stond wel te dringen aan de deur. En ze heeft interesse in alles. Wat gebeurt er allemaal? Dus dat is heel fijn. We hebben ook wel eens anders. Ken jij nog even halen? Tussen had spullen opruimen. En ik ook. Van gisteren nog. En dan gaan we lekker naar huis, denk ik. Ik heb net wedstrijd gedaan. En het ging niet heel goed. Maar het ging ook niet heel slecht. De eerste proef was ik niet tevreden over. En de tweede wel. Daar was ik ontspannen. En ging het goed. Voor mijn gevoel dan. Dus uh, ik ben benieuwd. Wat de jury ervan vindt. En waarom was je nog niet tevreden over de eerste proef? Wat ging er mis? Uh, ik was op het eerste stuk ook heel graag winnen, Dus was ik heel, heel erg van, nee, ik wil winnen. En ik duur du, en daarna dacht ik weer weet je wat. Zoals zij op de binnenhoeslag rijden deed ik nog wel een klein beetje mijn best om haar uh, naar de hoeslag te krijgen. Maar het lukte niet. Dacht ik dacht, ja, best. Halthouden ging wel heel goed. Ik ben in de tweede proef ben ik ook nog van galop gewisseld, want ze, deed niet, uh, want ze zat niet in een goede galop. Gaan we daarheen? Ik heb mijn vest nodig. Ik heb het koud. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Even om wel rust, Ik hoor geen paarden meer om me heen. Tam ta, ta, ta. Ik heb hier mijn protocollen. Die heb ik hier? Proef 1: Proef 1. Ga weg echt 4. Sorry, dat was een vlieg. Vlieg, doei. En uh, er staat um, wat verbeterpunten en er staat hier knap gereden, leuke pony. Uh, succes verder, dankjewel. En dan mijn tweede proef. Daar uh, was, was, mijn, oh, was mijn moeder heel trots op. En um, die moest ze ook bijna van huilen. Piet. Jawel. Want ik ben van gelop geweest omdat ze verkeerd zat. Ik had bij ze allebei 185 punten. Ik had voor houding en zit van de Amarone slash Ruiter. ik een 7. En voor verzorging in het geheel had ik een 8. Dan heb ik voor stap, draf en geloof heb ik een 6,5. Contact en verbinding op een 6. Rijvaardigheid en harmonie 6. Het effect, op, het effect van de hulp is ook een 6. En de impuls het arbeidstempo tijdens de drie basisgang is 5.5. Dat zijn mijn protocollen en dan zie ik jullie weer morgen. Oh nee, nee niet morgen. Dan zie ik jullie zo weer, maar dan gaat zoiets heel leuks gebeuren. Het is dinsdag vandaag. En Tess is ziek, dus ik ga nu naar de manege om uh, de weer in de molen te zetten. Ik had zelf wel kunnen rijden, waren het niet dat wij zaterdag richting Zwitserland en dus richting Bella gaan vertrekken, wat super gaaf is. Maar ook met zich meebrengt dat een aantal dingen gewoon afdienen te zijn, daar ontkomen we niet aan. Daarbij is het einde van het jaar in zicht en dat is eigenlijk wel altijd een ontzettend drukke periode, omdat dan... Uh, contracten en zo allemaal weer vernieuwd of uh, gestopt moeten worden en uh, ja dan moet er altijd veel denkenwerk zit daarin niet altijd leukste periode omdat uh, niet altijd alles even leuk is om over na te denken maar uh, dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij uh, dus ik ben nu ja ik heb maar voor gekozen om uh, vooral vandaag maar een extra dagje vrij te geven uh, morgen rijdt kimder omdat hij graag nog een dagje wilde rijden en ik graag wilde springen. Dus uh, die doet morgen Verona. Uh, als Tess beter is, dan kan ze zelf natuurlijk blondie weer rijden. En anders dan logeren we haar eventjes of iets, zoiets. We gaan dus zaterdag vliegen, wat natuurlijk hartstikke spannend is. Of in ieder geval een beetje spannend is. Tessa gaat voor het eerst uh, vliegen, dus dat is ook spannend. We hebben contact gehad met de KLM, dat is de maatschappij waar we mee vliegen. En we mogen in het vliegtuig filmen. Dus dat is alvast heel fijn. Uh, op Schiphol moeten we een beetje. Uh, ja, ik denk dat we in de publieke ruimte wel mogen filmen. Maar met Schiphol hebben we verder geen afspraken. Dus of uh, we daar iets kunnen filmen, dat weet ik nog niet. Uh, Inchecken, uitchecken en zo, dat mag in ieder geval allemaal niet. Dan gaan we dus zaterdag vliegen naar Zurich. En vanuit uh, Zurich hebben we een auto gehuurd. Die kunnen we dan eventjes ophalen. En uh, dan gaan we dus naar de familie van Bel. vinden we heel spannend. Die wonen dus in uh, Zwitserland en net over de grens, uh, daar is Bella in Zuid-Duitsland. Dus dan gaan we vanaf het vliegveld, denk ik. Eerst naar Bel of eerst naar de familie, dat weet ik nog niet precies. We zijn er best wel vroeg al, om een uur of uh, half negen landen we, dus om half tien zullen we die auto wel hebben. Dan zaterdag heb ik begrepen mag Tess uh, op Bel zelfs rijden, dus dat is leuk. Nadeel is wel dat haarlaarzen en cap dus dood eenvoudig in handbagage moeten. Dat is minder makkelijk, maar we gaan het in ieder geval proberen en anders moeten we toch maar een koffer meenemen. Uh, zondag gaan we ook naar Bel, dan gaan we maandag en dinsdag even naar Interlaken. Uh, want uh, Jules die moet gewoon naar school. En Sanja moet natuurlijk gewoon werken. Dus dan gaan wij twee dagjes vakantie houden. Dan gaan we woensdag terug, want dan is Jules jaar. En dat gaan we samen met Jules en Bella en haar oude moeder natuurlijk even vieren. En dan uh, gaan wij naar een hotelletje. En dan vliegen we donderdag weer terug. Van dit alles komt uiteraard een uitgebreid verslag in de weekvlog. En we maken van Bel dan natuurlijk een aparte video. Helemaal over hoe het nu met Bel is. En uh, ja, waar ze staat en wat ze doet. En gewoon alles natuurlijk. Dus dat krijgen jullie dan allemaal in een zondagvideo te zien. Ja, ik kan jullie natuurlijk meenemen naar de meneesje en laten zien hoe ik de paarden in de molen zet. Maar dat lijkt me best wel saai. Dus dit was de dinsdag. Hopelijk is morgen Tess weer beter. En dan zien jullie haar woen, morgen weer, woensdag dus. En anders dan uh, ga ik wel logeren of zoiets. Hallo, kent de muziek even wat zachter. We hebben wat dingen gekocht. Dan begin ik maar bij uh, het bijzonderste. Tada! We hebben een nieuwe tondeuze, omdat onze oude, die... Uh, ja, Je hoort het al. Oude. Um, we can make it open. Yee. Oké, okay, ik maak hem open. Ik hoop dat dit de goede kant is. Vandaag uh, is het 16 oktober volgens mij. En uh, hebben de boeren weer een protest en wij zijn in uh, Den Haag. Dus dat werkt niet. Pam, pam, pam. Oh ja, wacht. Eerst jullie laten zien natuurlijk. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Hallo. Dus eerst ligt er een briefje in. Zo. Wat erin zit, zit een uh, accu in met een oplader. Toevallig is dit een oplaadbare uh, batterij. Mijn vader die heeft een uh, webshop, Dus dat komt erg goed uit. Als ik deze aan hem laat zien, dan uh, hoop ik dat hij weet waarvan dit is. Dus uh, hier hebben we deze. En daar zit ook een... Ik ga het even laten zien, hoor. Een poortje bij. Je moet dan... Kijk, dan moet je de batterij hier in doen. Dan moet je deze hier in doen. En deze moet je een stopcontact doen. Ik snap het, het is erg ingewikkeld. Maar ik kan het denk ik wel. De politie moet erbij de pas komen, bij uh, eh, waarschijnlijk weer dat boerenverstijn. Nou, dan heb ik dat. Dat is natuurlijk. Oh. Dan heb ik nog een borstotje en daarmee kan je hem schoonmaken. Leg ik die even erbij tot ik dat zo even kan voordoen. Doe je? Ik hoor net, wij zijn nog steeds in Den Haag. En tot het rondom Den Haag helemaal vast staat door de buren, door de boeren. Het maakt niet uit, want we hebben wees, dus we komen er wel. We hebben wees. Lukt wel. Ah, hij doet het, het hij wel. Doet het. Dan hebben we dit hele leuke. Vestje voor haar, het is een 152, de shoe. Ik hoop dat je dit past. Het is very beautiful. Dan hebben we een schuurblok. Ja. Poetsblok. Poetsblok, dat was hem. Ja. Want Blondie houdt van om vies te worden. En ik weet nog wel, wat ik Blondie kreeg, toen heb ik deze gekocht. En dat heeft me echt geholpen. Dus uh, deze heb ik nu weer gekocht, want die van mij was op. Dan hebben we nog een cadeautje voor Bella. Dat is deze Lick zit er vier in. Bella vindt er drie lekker, ze dus met oranje vindt ze er mee. Vrona nou, die heeft die zelfs uitgespuugd. Vraag me niet waarom. Het is gebeurd. Dus uh, die. Dan heb ik nog een spons. en We zijn twee sponsen kwijtgeraakt. We? Ja, we. Maar jij, niet eens. Dan heb we iets heel leuks. Er krijgt zelfs even en pinnetjes bij. Ben je niet tot zin, nee. Nou kijk. Dus deze. Kan ik ook wel even uitpakken. Dat is voor uh, je knot. Want meestal heb je zo'n uh, donut. Dat is zo'n rond dingetje met een gat erin. Dat is een hartjesvormig dingetje met een gat erin, ook een hartje. Waardoor je een hartjesknot hebt in plaats van een gewone. Nou, dat is, dat is die. Dus die ga ik bij mijn volgende wedstrijd gebruiken. Kijken of het uh, werkt. Dan uh, een van de grootste dingen. Dat zijn uh, twee handwarmers. Nee, oké, okay, ik maak een grapje. Dit, oh, Dit zijn mijn winterlaarsjes. Want als wij naar Zwitserland toe gaan, gaan wij. Uh, het is daar waarschijnlijk erg koud. Dus dan heb ik deze aan. Oh, ik, ik zou even zo aardig zijn om het kaartje... Oh, je krijgt ook nog glimmertjes bij. Voor als de glimmertjes afvallen. Dus Christine kan hem daarna nog maken. Ja, Kijk, er zitten er van die ijsdingetjes op. Ik had eerst ook nog van de zomercollectie van Imperial Riding. Dat is met al die kleurtjes en dingetjes. En toen zag ik deze en dacht de ik, oké, okay, weet je wat? Deze vind ik toch wel een stukje mooier. Dus ik heb nu... Een deze En dan het beste van allemaal. Het is een hele mooie zwarte taas. Yay! Nou ja Dit was 13 minuten uitleg over mijn shopblog. Ik ga het niet langer maken, ik zie jullie op de manege. Hallo. Uh, Blondie is vandaag een beetje druk. Ze springt alle kanten op en gaat alle kanten heen. Dus ik ga wel over heel de bak. Dus jullie kunnen me niet altijd zien. Maar... Dus ik doe wat rustige oefeningen. Ik ben net al begonnen. Ik. Uh, klaar. Up, up, up, up. We gaan even naar Blondie. In haar natuurlijke habitat. Nee, Blondie. Kom. Pasje, pasje. Goed zo. En nou blijf. Blondie. Uh, sorry hoor, jongens. Nee, blondie. Hi, ik ben op de Arkenhoeven. En uh, we gaan vandaag rijden, ik heb er zin in. Nou Tess, je had zondag wedstrijd gehad, Ja. Klopt. Hoe, was, hoe was het gegaan? Ja, best goed, Mooi zo. Twee keer dezelfde punten. Kijk, goed. Ik ben blij geweest bij de Arkhoef, het is nu niet meer de boer boeromtoer. Het is inmiddels al kwart voor acht en het is al pikken donker. Dat had ik niet verwacht, nou ja, de winter begint eraan te komen. Ik heb weer op wat verschillende dingen gelet, want ik heb Blondie een tijdje niet gereden omdat ik ziek uh, was en ik voel me nog steeds niet helemaal lekker. Want ze ging er af en toe ging ze vandoor, maar af en toe wou ze ook niet meer verder. Dus daar hebben we naar gekeken, hebben we ook proberen op te lossen, is ook een soort van gelukt. En nu ga ik eten, dus... Uh... Ik heb vandaag springles, dat is als ik op Bodyprotector aan ben, dus als ik uh, weer een bodybuilder ben. Dat betekent dat ik op vroege springles doe vandaag. Ik heb er heel veel zin in. De reden waarom ik ook op Verona spring af en toe is omdat... Uh, mijn moeder vindt het goed dat ik af en toe op andere paarden rijd. Omdat ik dan verschillende technieken van paarden kan ontdekken. Dus jee, uh, we are coming. Oh. Ja, ja. Ja. op maat houden. Ja. <laughs> en rechts. Nou, het springen ging heel erg goed. Ik ben één dingetje vergeten. Eén heel groot dingetje. Het is ook nog best pluizig. Diegene heet namelijk Verona. En het heeft te maken met de stapmolen. Dus, uh, mom, zal je Blondie even vasthouden of Verona uit de stapmolen halen? Ja hoor. Dat Dankjewel.